En dan hebben ze gezegd van ja, wij hebben een oproep gekregen dat je je eigen verdacht opstelt. En dat kon ik niet geloven, verdacht. Uh, ik heb me even gehaast, maar er zijn heel veel mensen die lopen in staat. Uh, je moet je bus halen, je tram. En ze vonden dat ik verdacht veel op mijn gsm bezig was. En dat vind ik ook een beetje raar hey, in deze tijd. Je hebt social media, je bent bezig. Maar ze hadden wel door dat ze eigenlijk verkeerd waren. En ik moet wel zeggen, uh, ze waren wel vriendelijk. Ik vond het zelfs een beetje te vriendelijk. Het is een vernedering, echt waar. Als je er staat... En mensen... Want iedereen maakt een eigen verhaal. Ze zien iets en ze beginnen hun eigen verhaal. En zeker met mijn baard. Ja, heel veel mensen begrijpen het. Heel veel steunbetuiging gekregen, om het zo te zeggen. Maar er waren ook reacties van echt mensen die je persoonlijk kent. Die het ook allemaal normaal vonden ook. En dat, dat heeft mij echt nog meer eigenlijk een beetje teleurgesteld. Dus, ik denk van waar ja, de gaan we naartoe als, als mensen dat ook normaal vinden dat je zomaar in het wilde weg wordt opgepakt gefouilleerd. En dan ben ik wel in discussie gegaan met een paar mensen en dan bleek het dus van dat ik eigenlijk de fout bij mezelf moest zoeken. Ik ben, Wat moet ik dan doen? Is dan zover dat ik mijn baard moet afscheren? Ja, het is iets van dat hij heel lang is. Ik ben op een leeftijd dat ik dingen kan relativeren en nadenken. Uh, helaas maken heel veel jongeren het ook mee. Ja, jongeren zijn veel feller in, in, ja, in hun reacties. Alles is. Dus ik vrees dat dat alleen nog maar de kloof nog, nog, nog groter maakt tussen ja, de politie en, en, en de jongeren ook.